Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Ik zit nog te wachten op een aantal onderdelen zoals uh, de rode leds, ik heb de witte al. Um, voor mijn uh, koplopers, nee niet koplopers, mijn sprinters. Uh, ik heb inmiddels wel de, uh, de, de, de decoders. En uh, ik dacht in de tussentijd laat ik eens wat gaan oefenen op mijn... Uh, even op de kant hier op mijn uh, ROCO 41 55. Dat is dus een 2200, 2300 uh, NS trein. Um, zo. Dit had ik allemaal moeten doen voordat ik begon. Maar goed. Zo. Deze heb ik al een keer eerder open gemaakt. En ik had de intentie om het te digitaliseren. Um, ik denk dat het heel erg krap gaat worden. Maar ik ga het proberen. Ik gebruik daarvoor uh, lees deze LeesDC-decoder zonder plug, rechtstreeks met de kabeltjes. Um, omdat die ook het minste plek inneemt en hier dus gewoon los uh, ergens vastgeplakt kan gaan liggen. Plan van aanpak gaat worden: um, even kijken. Deze brug hier doorsnijden, net als deze, zodat de lampjes hier niet meer uh, contact maken rechtstreeks met de, uh, de wielen. Deze diode eruit, zodat de, en dat geldt ook voor deze diode, zodat de andere kant van de lampjes uh, de, eruit gaat. En ik denk dat ik de spoeltjes hier eruit ga halen zodat ik de motor hier rechtstreeks op aan kan sluiten. En op dat moment zijn alle onderdelen vrij van het vrij aansluiten en vrij van de rest. Ik zou ook kunnen kijken of ik hier het los kan halen. Maar gezien hoe de motorregeling werkt, denk ik dat ik ze er gewoon uit ga solderen. Ik ga beginnen met dit hele bordje eruit halen. Zodat ik mijn handen vrij heb. En later weer terug solderen. Die hoeft niet zo hard. Want ik heb liever niet dat ik in de buurt zit van kleine elektronica, of sorry, kleine plastic dingetjes die makkelijk beschadigd raken door warmte. Zo, dat is één. Nu kan ik ook meteen naar binnen kijken, hij schijnt nog wat olie nodig te hebben. Dat kan ik dan dadelijk ook makkelijk doen. Deze twee pinnen sluiten aan op de motor. Er zitten hier twee pinnen in de motor. Um, dat zijn eigenlijk de contactpunten. Ik zou in principe ook uh, daar rechtstreeks rechts iets op kunnen solderen. En met de verlichting, dan even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik laat het even een beetje allemaal intact. Uh, deze gaan opzij. Ik doe ze ook één voor één. Want als ik ze tegelijkertijd ga doen, dan weet ik. Nou trouwens, dat weet ik wel, hier is de, de pinnen, dus dat gaat niet gauw gebeuren dat ik niet meer weet welke waaraan moet. Ik nog wel eventjes controleren of het lampje het doet. En ik zou ook even op moeten zoeken of ik die lampjes rechtstreeks op een decoder aan kan sluiten. Kijk dat nou, lampje, heb ik stroom. Heb ik stroom. Ik heb hier net nog iets laten ontploffen, helaas staat het niet op camera. Dat is ook leuk. Nou, dit lampje, is helemaal goed. Dat was de diode eruit. Uh, de spoeltjes, ik denk. Dat ik het mezelf makkelijk maak. 1, 2, 3, 4. Kom, 4. dat is één eruit dat is twee eruit en de condensator haalt ook af zoals ik heb geleerd op de interwebs zo dan is nu de motor geïsoleerd dan moet ik alleen nog even een mes zoeken zei ik optimistisch Een mes en dit contact hier, zo, en even controleren om de batterij vervangen, van hier naar hier geen contact. Perfect. Dat betekent dat deze helemaal los is. En dat die strakjes hier weer terug kan. De andere kant moet ik alleen maar. Kom. Twee los te halen. Zo. Dit lampje er even uit. Het is niet zo ver als de andere. Ja, dat kan ook zijn omdat ik hem niet zo hoog had staan. Zo. Ja. Prima. Die zijn nog goed. En hier hoeft ook alleen maar de diode eruit. En ook hier met een mes trek ik gewoon twee diepe groeven vlak bij elkaar over de printplaat heen. Dat is niet diep genoeg. Daarom test ik ook altijd eventjes. Dat is wel diep genoeg. Zo. Dat betekent dat dadelijk deze kabels, deze komen van de rails, die uh, gaan over de printplaat heen, hier overheen, naar deze kant, zodat je hier dus aan twee kanten... Uh, beschikking heb over de stroom van de rails. Die gaan nu verder nergens meer naartoe omdat al die kabels doorgeknipt zijn. En dat betekent dat ik nu ga zoeken hoe ik de, een de decoder aan moest sluiten. Want dat moet ik elke keer opzoeken omdat ik dat vergeet. heeft uh, mijn hoofd iets met zwart en rood en oranje en nog een kleur. Die kan ik vrij strak knippen en hierop zetten. En de 1 kabel voor de verlichting aan deze kant en ik moet eigenlijk even kijken hoe ik dat doe met de blauwe kabel want ik denk dat ik een extra kabel moet trekken voor um, om eigenlijk de hoe wat zal ik doen een van de twee kanten of allebei de kanten van de de buitenkanten van de lamp pak ik even om dus die met elkaar te verbinden zodat de blauwe kabel de uh, common plus in ieder geval doorloopt naar, uh, naar de andere kant en dan elk van de functiedraden op de lamp zetten. Dus ik ga even zoeken welke kabels ook weer waarop moesten en of ik nou rechtstreeks zo'n lampje erop aan kon sluiten. Dat lijkt me ook even handig om te weten. Na wat gepuzzeld heb ik toch besloten om de leds op te zetten. Ik heb de koperen delen voor de gloeilampen eraf geknipt en de LED eigenlijk op, uh, de, vastgezet op die plek. Uh, van waar ik de, de, de, de achterste printbaan doorgeknipt heb um, Ik heb er uh, de uh, weerstand ertussen gezet en Dit wordt mijn uh, blauwe common plus Ik had het ook met één weerstand kunnen doen uh, Ik heb besloten om het met twee te doen zodat hij mooi beide kanten gelijk is En daardoor komt het lampje precies op de plek te liggen waar die, uh, de led komt precies op de plek waar eerst de gloeilamp zat en zo komt het geheel dan op zijn plek te liggen. Uh, het volgende wat er gedaan moet worden is, ik ging dus uitzoeken. Ook hoe ik kabels aan moet sluiten. Ik heb dat hier uh, off-screen uh, nu staan. Ik vergeet het elke keer. Maar oranje en uh, uh, grijs. En uh, even kijken. Oranje is voor... De waar is hij? Waar is hij? Ja, uh, motor right. Nou, ik heb geen idee wat motor right is of motor left. Um, dus uh, ik ga ze gewoon aansluiten. De Zo. Dus de, de decoder zit nu vast op de beide tracks die dadelijk aan de uh, uh, pick-up gaan van, de, uh, van de, de wielen. Aan de andere kant. Komen die dadelijk hierop met de rode draden, dus die ga ik ook vastzetten zo dadelijk. Eh, de motor zit vast op de twee binnenste printplaten die naar deze pinnetjes hier toe gaan die op de motor zitten. Dan rest mij dadelijk nog de blauwe kabel. Eh, om die te monteren op de ledjes. Deze gaat ook weer vast hierop. Dat is goed. En nou even kijken welke functie, welke functie kabel draadkabel ding ook weer moet op de uh, op de led voor de negatief. En dan zou, uh, zou ik maar alleen maar vast hoeven te schroeven. In theorie. Dus de volgende die ik wil hebben is de blauwe. Zo. Die moet dan dat wordt een prepil. Zo. Hier wil ik hier voor de weerstand hebben. En dan hoop ik alleen dat die blauwe blijft zitten. De andere blauwe die naar de andere kant gaat. Ik verwacht van niet. Ik verwacht dat hij daar los ziet. Zo. Nu, de voorkant uh, wil ik geel, waarschijnlijk ga ik straks zien dus dat die motor de verkeerde kant loopt, maar de voorkant wil ik geel hebben, dat is deze kabel, zo, op de led. Voorheen deed ik dit dus altijd met uh, van die brackets. Dan had ik uh, het bracket wat ik uh, rustig erop kon solderen. Dan kon ik daarna gewoon de decoder op prikken. Uh, maar in deze is gewoon veel te weinig plek daarvoor. Dat is leuk voor limas. Dus daarom heb ik nu een setje van deze vaste decoders. Die je er gewoon op kan solderen. Die ik uh, erin doe. en Zo. Daarna... Uh, er gewoon in kan laten zitten als je iets anders mee wil, helaas, gaat niet de trein heeft ook niet meer functies dan dat hij uh, uh, ja. ik zit me te bedenken volgens mij, gaat de motor nu ah, volgens mij ja, dat had niet de gele moeten zijn, dat had de witte moeten zijn dat is jammer ga nog herstellen ja dat kan nu nog wel. Wat ik had zeggen was de vaste decoder, ik. Uh, uh er is weinig plek, er zitten niet veel functies op, het is uh, geen trein die ik, uh, waar, die ik aan het digitaliseren ben, gewoon voor de lol. Deze wil ik ook echt digitaal gaan rijden op termijn. Dus ik ga hier die decoder inzetten, die ga ik ook niet gauw weer uithalen om wat voor reden dan ook. Uh, zoals ik dat ook wel heb gedaan met de UF's, gewoon kijk zo doe je dat met een UF en haha, ha, ha, leuk. Maar niemand in zijn right mind zou dat werkelijk in digitale groene rijden. Uh, paarse, die zou ik dus kunnen gebruiken als ik hier nog een rode lamp bij zou hebben maar ik zie dat niet gebeuren ik knip ze redelijk kort af en ik heb mijn draden voor de uh, kijk power unit de, de keep alive, ook die ga ik redelijk kort afknippen als ik die ga gebruiken zet ik hier later op daar moet ik nog wat onderzoek naar doen zullen we maar zeggen deze erop De motor, die moet aan de onderkant nog vast. Die had ik al losgehaald om hem te kunnen bekijken en smeren. Nou, hoop ik dat die pakt. Ja, ik kan even zien. Zoals ik al had gedacht, past de decoder precies in de kap. Zo. Het handige is van dat solderen van de draden rechtstreeks op de locomotief, op de decoder in feite. Dat ik dan hem gewoon voor mijn ogen aan kan zetten en even de wielen schoon kan maken. Wat in dit geval ook nodig was. Ik heb hem gewoon op zijn kant gelegd. Gas erop en uh, gum er tegenaan. Het vuil vlogen er vanaf. De voorkant oh, die moet ik klik zeggen. Klik, ja, goed zo. Het is dus vlogen vanaf, en ik denk dat het nu dus beter contact maakt. Inmiddels is mijn laptop leeg, dus ik kan ook niet meer. Ik kan hem al op de heel zetten, maar ik kan geen um, commando's meer geven. Dus uh, ik zet hem nog even de laatste dingen erop. En dan kan ik terug de doos in. Zo. En soms willen dingen niet. verkeerd omdoet. Zo! En dat is hoe je in een, uh, een Roco uh, waar ligt het doos? Een hele oude Roco uh, 41-55 digitaliseert. Bedankt voor het kijken! En vergeet niet te subscriben, te liken en tot de volgende keer.